Ik heb alles gedaan, van paddenkoekenbakken tot het voorzitterschap. Ik ben Meerwes Millenaar, melkveehouder hier in Dussen. En op zaterdag gaan we naar de sportclub. ASCKC staat voor familie en samenzijn en gezelligheid. Onze kinderen zijn 20 jaar geleden begonnen met korfballen. Dat betekent dus heel veel rijden naar de club. En uiteindelijk raak je dan zo betrokken dat je dan uiteindelijk ook voorzitter wordt. Ik had het vijf jaar gedaan en dan is er weer tijd voor verjonging, vernieuwing van het bestuur. Er is overal een tijd van. Campina stimuleert op vele fronten sport. Zeker ook op onze club, maar ook landelijk heel veel. We hebben van heel ons leven al aan de coöperatie Friesland Campina onze melk geleverd. Dat maakt mij zeker een trotse Campina boer. Samen zijn en kijken naar de toekomst is voor mij belangrijk. En dat is niet alleen in de sport of langs de lijn, maar dat is ook op de boerderij en in je omgeving.